Kijk, ik heropen de vergadering en we beginnen met uh, een bijzonder moment en dat is het moment waarop onze Peter van eigenlijk voor het laatst hier is. Van harte welkom, Peter. Je mag niets terugzeggen deze keer, dat is heel fijn. <laughs> Vandaag is de laatste werkdag van onze Peter van Kooijen. En ik denk dat er niemand in de Kamer is die jou niet kent. Je bent in dienst sinds 20 augustus 1994. Maar daarvoor was u een uitzendkracht. Ja, hè? En dat was echt een hele bijzondere tijd. Het was de tijd waarin, ja, dat weten we, hebben wij allemaal niet meegemaakt, maar dat was de tijd waar nog uitgebreide waar uitgebreide diners werden geserveerd. Met echte kaarsen. Ja, dat was echt zo. Voor onze tijd. En uh, Peter, je hebt meer dan 36 jaar eigenlijk... Uh, in dit huis gewerkt en we hebben meer dan 60 jaar op jouw vakmanschap uh, kunnen bouwen. En dat heb je uh, ja, met veel liefde gedaan. Uh, je bent een gast hier in Hart en Nieren. Je beheerst je vak als geen ander. Alles moet kloppen. Je stelt ook heel veel eisen aan je collega's. Uh, zeker aan leerling maar wie zijn best doet kan rekenen op jouw onvoorwaardelijke steun. En, eh, maar jouw kracht ligt er vooral in dat je eh, na heel lange debatten, waarvan ik denk, nou, je bent moe, je gaat naar huis, maar dan blijkt je inderdaad het hele debat te hebben gevoegd, tot in details, en daar had je ook altijd een mening over. Dus dat ga ik ontzettend missen, zeker op donderdag, aan het eind van de week. Dan, eh, nou ja, dan zitten wij hier en dan denk ik, ik sluit de vergadering en wie zit in het ledenrestaurant? Ja hoor, Peter, met allerlei lekkernijen om toch nog even met elkaar uh, de, de week uh, af te sluiten. En dat kan ook niet anders, want uh, jij hebt een groot hart voor de Tweede Kamer altijd gehad en nog steeds en iedereen die ik spreek, ja, iedereen kent jou, maar iedereen waardeert jouw vakmanschap, maar ook vooral ook je loyaliteit en het is heel erg jammer dat wij in coronatijd op deze manier afscheid van jou uh, moeten nemen. Uh, het liefste, uh, dat weet je, hadden we een groot afscheidsfeest uh, kunnen houden. Misschien doen we dat als, als we een beetje normaal uh, dit soort uh, momenten met elkaar mogen delen, maar hoe dan ook, ik hoop dat we het op deze manier een beetje goed hebben gemaakt. En uh, je weet dat ik je niet mag zoenen, maar ik geef je wel een bosje bloemen namens ons allemaal. Het gaat je goed. Heel veel dank. Zo, dan, gaan we naar, ja. dan gaan we nu naar een hele korte regeling van werkzaamheden. Althans, die had ik. Ja. Op de tafel van de griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daar tegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden. Ik stel voor het debat over de Europese top van 18 en 19 juni 2020 aan de agenda van de Kamer toe te voegen en daarbij maximum.